Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat jullie weer kijken naar de zondagmorgen vlog bij de stofjes. Zoals jullie waarschijnlijk zien, ben ik nu al begonnen met deze ochtendvlog met Juliana kleding. Normaal gesproken was mijn ochtend, zondagochtendpraat, altijd na het hardlopen. Echt al. Vanmorgen wil ik dus hardlopen, omgekleed, alles gedaan. Kom ik beneden. Ik heb altijd zo'n zo band om voor mijn telefoon. Zodat hij mijn GPS een beetje kan, kan trekken en dat ik de looptijd een beetje bij kan houden. Dat, dat hoor ik dan. Een kilometer tijd. Ja, noem op. Dat soort dingen. ligt altijd op een vaste plaats. Alles afgezocht, nergens iets kunnen vinden. Kleine frustratie. Waarom kan ik dat ding dan niet vinden? Boven gezocht, beneden gezocht, in de kamer, waar die lag. Meestal ik daar alvast plaats. Wij gaan ook de komende weken gaan we de woonkamer opknappen. Dus ja, dan wordt er nog altijd een en ander een beetje vuist verplaatst niet te vinden. Ik dacht van nou een beetje, dan doe ik het anders, ga ik uh, mijn uh, sportpas uh, pakken en dan uh, ga ik wel naar, uh, naar de fitness. Daar heb ik dan niet speciaal uh, de, de, de band voor nodig, dan kan ik op de hardloopband uh, ga uh, gaan staan. En, uh, nou ja, op, die, op die manier kan ik als uh, gaan hardlopen. Het kastje zit dan weer ergens in een of andere doos, want die kast is alweer leeggeruimd. Nou, dan ga je naar je goede gedrag. Weg zonder wil. Oké. Okay. Maar goed. Maakt niet uit, kan een keer gebeuren, natuurlijk. Uh, wellicht dat ik daar misschien uh, vanmiddag nog even oppak. Om ons nog even wat te gaan aan het lopen. Alleen, ja, Dag rip, mijn zondagmorgen mijn zondagmorgen ritueel is naar de Filistijnen vandaag. Potverdorie. Maar ja, uiteindelijk uh, weer onderweg naar uh, Juliana. Gaan we weer uh, trainen, Met voorbereiding op het uh, komende. doen. Oeh, en uh, gisteravond had ik weer een uh, leuk feestje gehad, barbecueertje. Uh, gisteravond heb ik me, of gisteravond. Ik heb wel een beetje laten, laten, laten gaan een keer weer. Ja. Ook uh, was gisteren uh, de eerste zaterdag van mijn vakantie. Afgelopen vrijdag uh, was mijn laatste werkdag. Ik heb nou drie weken vakantie. Dus het was ook een beetje een, ja, een leuk, leuk begin voor de vakantie. Feestje, nou, uh, laat me even gaan. Barbecue'tje. Ik heb me iets wat uh, onbehoren gedragen in de zin van uh, drank. Het kluiten gaat, of uit de klauwen gaat, Klauwe gaat lopen. En natuurlijk gisteravond mijn we een clubje gewonnen, jong kruis PSV uiteraard. Het was een goede wedstrijd. Echt een goede wedstrijd. Ik je zeggen van nou, hij speelde weer met die man. maakt niet uit je moet het dan toch nog maar doen. Vaak is dat lastig om uh, tegen te spelen tegen tien man. Omdat je altijd een een man overhoudt, ja, wie, gaat, wie, wie gaat dan waar naartoe? Dus je krijgt, uh, daar moet je goede afspraken over maken. Uh, ja, dan weet je nooit wie, wat de afspraak is op het moment dat je met tien man komt te staan. Wie, uh, wie, wie wordt dan de vrije man? Ja, dat is lastig. Dat is echt lastig om dan uh, tegen tien te spelen. Goed, ze hebben het goed uitgespeeld. Uh, uit 0-4 in die Johan Arena. is ik zo'n Feyenoord en Maaien dit zijn die dit niet oproeren voor mij, en afhankelijk afhaken, jammer dan. Het, het is maar sport. Hè. Het is maar sport. Dus, uh, ik heb toch niet zo uh, ben niet zo'n uh, zo uh, fanatiekeling, ja, ik ben op zich wel fanatiek. Maar niet zo'n fanatiekeling dat, uh, dat ik uh, dat altijd een hele rare dingen over uh, andere clubs ga. We hadden we ook een oefenwedstrijd tegen Duno. Uh, dat was wel een i-opener. Uh, die, uh, die begon heel straf, uh, heel fanatiek, heel fout. Uh, scoorde ook uh, geloof twee keer in een kwartier of zo. Of, uh, nou goed. Dus wij, wij stonden al twee ja. 0 achter, vrij snel. Uh, maar we hadden het verdeeld over drie blokken. Drie blokken van 25 minuten. Het, dat was het eerste blok, na dat eerste blok, na die twee doelpunten, kregen we iets meer grip. In het uh, tweede blok was het echt, ja, na ons gevoel, van, uh, dat die jongens heel veel afjaagden in het eerste blok, uh, viel het in het tweede blok uh, reuze mee, dus kregen we nog meer controle op het, uh, het spel. Ja, en uh, maak je uiteindelijk... Uh, dan maak je ook de 1. De 1, 1, 2, 1, ja, de 1-2, zo gezegd, de ansluitstreffer. En uh, ja, nou ja, vanuit daar uh, ga je voetballen en dan heb je in het de derde blok gewoon de in 10 minuten tijd drie keer uh, de kans, de mogelijkheid om uh, uiteindelijk je, je tweede goal te uh, maken. En die valt dan niet. Uh, grote kansen, goede opgelegde kansen, die maak je niet. Ja, Ook oh, dat is dan maar het, het vormen van scherpte, het vormen van zien. Uh, de dus ja, wedstrijd had eigenlijk gewoon een 2-2 moeten zijn gezien. Uh, tweede, de tweede en de derde nog. Je, je laat hem na, dus uh, dan verlies je hem even. Ik kan het ook zeggen dat wij gewoon heel matig begonnen. Dat kan ook. Goed, er zijn leerprocessen, daar zijn we vestiden voor. Aankomende dinsdag gaan we wel gewoon twee keer 45 minuten spelen. gewoon normale wedstrijdplanning. Uh, uh, volgens mij mag het wel gewoon doorgewisseld worden. Dus dat, uh, dat gaat wel uh, hanteren. Maar goed here straight ...omdat ik bij een werkbus, dus een automaat, en heel af en toe denk ik wel eens dat ik in een auto zit met een automaat. Maar dan blijkt achteraf van, oh ja, ik moet schakelen. <lacht> dat is wel eens lastig. Maar ah, fijn, we zijn er bijna. Dus bij deze ga ik even afsluiten. Als je deze zon hebt wat langer dan de andere, ook anders dan de andere. En hopelijk volgende week weer gewoon normaal, want dat eh, ondanks dat ik de vakantie heb. Ik wil dat wel gewoon voortzetten dat zeg ik in ieder geval uh, Loutdubje omhoog, je hebt Eventueel abonneer op dit kanaal. En dan, zie in de loop van de week Ik ga ook uh, timelapse maken van onze verbouwing. En we gaan, uh, gaan doen, uh, dat, dat wordt allemaal, uh, allemaal later want dan ga ik natuurlijk een beetje mekaar uh, monteren. Dat we daar uh, jullie een mooi beeld geven hoe dat wij dat gaan doen. Dus nogmaals, uh, als je dit uh, leuk gevonden hebt, blauw duimpje omhoog, eventjes abonneer op dit kanaal en dan uh, zien we jullie de volgende keer weer terug. terug.